je movies. Godverdomme! Wow, loodgieter. Oh. Super dat jullie zo snel kunnen komen. Oeh. Ja, je had gebeld en ik ben hier nu om jouw huis opnieuw geweldig te maken. De, de, de, de, de Donald Trump, je mag ook president. Trump zeggen. Nou hé, hey, um, uh, kom binnen, dan kan je helpen met gelijk. En dat is fout. Wat? Je moet nooit zomaar mensen binnen laten. Daardoor is ons land naar de knoppen gegaan. Nee, het uh, uh, is... It, that... Weet je wat, ik laat mezelf wel binnen. Voordat ik ook maar iets kan doen in dit lelijke huis, moet ik eerst je stem hebben, anders gooi ik die vaas kapot. Wat? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is de urn van mijn moeder. Die, die kan je niet kapot gooien. Dit gaat om internationaal belang. Niet om jouw saaie moeder die overleden is en nu in de urn zit. Als ik dat wil horen, kijk ik wel het familiediner. Oké. Okay. Het gaat niet alleen over Amerika, het gaat ook over Brussel de Eiffeltoren en de gehele Franse bevolking. Wist je dat Brussel losstaat van de Franse bevolking? Brussel ligt in Parijs, dat weet iedereen. Nee, Brussel is de hoofdstad van België. Fout. België is een provincie van Nederland en Brussel ligt in Parijs. Oké. Okay. Waar ligt Parijs dan? Parijs is de hoofdstad van Disneyland. Disneyland Parijs. Disneyland is geen land. Waarom heet het dan land? Net als Duitsland, Nederland. Engeland, overal waar je kijkt zijn alleen maar buitenlanders. we hadden het niet eens over buitenlanders. Het is inderdaad zo dat Hillary Clinton ISIS heeft gemaakt. Het is inmiddels al zo erg dat ze in landen als Legoland geen eens Amerikaans praten. Amerikaans is geen taal. Oh ja, wat spreek ik dan? Nu spreek je Nederlands, maar normaal spreek je Engels van Engeland. Fout. Wij, de Amerikanen, zoeken het beste op de wereld. We pakken dat... Het doen alsof het van ons is. Ook met de taal Amerikaans. Volgens mij zie jij jezelf echt als God. Alweer compleet fout. God mag hopen dat hij bij mij in de buurt komt. Ik zou een grote muur bouwen om de hemel zodat er geen enkele Mexicaan meer binnenkomt. Je houdt geen Mexicanen buiten door middel van een muur. Kijk naar China. Zij hebben een muur en er is daar geen Mexicaan te bekennen. Oh, Sida is, daar zijn geen Mexicanen. Geef één man een boterham voor een dag en hij kan eten voor een dag. Stuur één man het land uit, je bespaart de boterham en je hoeft al het nazaad van hem niet te voeren. Ideaal. Je kwam hier om mij te helpen met het, het lek. Dat klopt, dat lek voor jou is makkelijk op te lossen. Dit is waarschijnlijk het lek van de Russen als ik goed kijk. Ah, je plafond is allemaal e-mails aan het lekken van Hillary Clinton. Wacht, de Russen, Hillary Clinton... Uh, uh, uh, uh. Ik zeg, je laat de emmer een paar dagen staan. Dan komt Julian Assange van WikiLeaks Leaks hem vanzelf ophalen. Dus, ik kan aankomende dinsdag op jouw stem rekenen? Nee, natuurlijk niet. Ik ga nooit op jouw stem, Zelfs op de laatste dag van... Wat? De urn van mijn moeder. Je hebt de urn van mijn moeder kapot gegooid. Dat daar had ik je toch beloofd. Donald Trump houdt zich altijd aan zijn woord Tenzij het hem niet bevalt Bye. Like en abonneer Heb jij nou gelachen om deze video? Geef dan een dikke like hier beneden en op het duimpje omhoog te drukken En abonneer ons vooral hier beneden en op het knopje abonneren te drukken Het is gratis dus Waar wacht je nog op? Abonneer hier beneden en like hier beneden. Laat me we ook weten in de reacties hier beneden wie jij denkt dat morgen de Amerikaanse verkiezingen gaat winnen. Ik ben heel erg benieuwd. En laten we zeggen dat ik bij 5000 likes hier beneden vrijdag alweer een extra banje movie upload. Dus like en abonneer hier beneden. En stuur deze video ook door al je vrienden. Want hè, Donald Trump altijd lachen. Ik zie jullie misschien vrijdag bij 5000 likes. Wat